Hallo, ik ben Jeremy. De jongens bij Prezero. Leuk dat ik vandaag een dag met me Mijn dag begint eigenlijk de dag ervoor al. Dus je kijkt even in je laag of je nieuwe opdracht hebt. Nou, de volgende dag dan, uh, ga je naar je uh, werkplek toe. Op de werkplek dus spreek je even door met, je, uh, met de reiniging van wat er uh, moet gebeuren. Dan uh, gaat de reiniging, maakt het schoon en dan uh, ga jij filmen daarna. Ik wel een beetje het voortouw nemen, maar dat je in ieder geval de jongens wel een beetje aanstuurt. Van, ja, je moet wel zorgen dat de beelden er natuurlijk kloppen. Dus als het allemaal schoon is en dat het droger is, daar ben jij verantwoordelijk voor. De collega's, ja, ze zijn allemaal wel bereid om hier wat te leren wat je, als je nog geen ervaring hebt erin. Je werkt echt samen met elkaar, dus je moet het samen ook allemaal doen. Ik ben Rio-inspecteur, ben jij mijn nieuwe collega?